Hé hey, Roosje! Hé hey, Annabel! Hé hey, Roosje! Wat een donker grijs weer weer! Hé hey, Blackjack! Goed zo, Joes! Oh, Jos, Dat smaakt goed! Oh, Jos, Hé hey, Blackjack! Het smaakt uitstekend! Hé, hey, Black Tech. Goed zo Black Jack! Hé, hey, Black Jack, kom maar Joyce! Dat smaakt goed, Joyce! Ho, Joyce! Hey, Joyce! Hé, hey, Black jij wil een voortol. Goed zo, Black Tech. Haters hey, hey Blackjack Applousas Goed zo Blackjack haters hey, haters oh,